is een thuisbatterijplaats zinvol. Nee, omdat de prijs ervan te hoog ligt. Veelal betaal je zo'n 1000 euro per kilowattuur aan opslagcapaciteit, terwijl je eigenlijk niet meer dan 300 euro zou mogen betalen om de investering financieel rendabel te houden. Hoewel een thuisbatterij het zelfverbruik fors opkrikt, maakt ze je nog niet autonoom van het stroomnet. In de winter produceren je zonnepanelen immers te weinig stroom. Bovendien krijg je een terugleververgoeding voor de stroom die je op het net steekt. Die vermindert op haar beurt het voordeel van een batterij. Kies je toch voor een batterij? Dan doe je er goed aan om ze niet te overdimensioneren. Ga voor de capaciteit van de batterij uit van 1,4 à 1,6 keer het vermogen van je zonnepanelen. Voor een zonnepaneelinstallatie van 4 kW piek kies je dus een batterij van 6 kWh.